Letselschade geeft in beginsel aanleiding voor een ruimere toerekening. In een televisieuitzending over de verduistering van een grote partij sloten is een meneer met een verborgen camera in beeld gebracht en neergezet als de heler van die sloten. Later is gebleken dat dit niet juist was. De sloten die meneer verkocht waren niet afkomstig van de diefstal, maar van een brandschade. De meneer zegt door deze uitzending onder meer psychische klachten te hebben opgelopen. En hij stelt daarvoor het omroepbedrijf en de producent van het programma aansprakelijk. In de gerechtelijke procedure die hierop volgt, komt vast te staan dat hun handelen onrechtmatig is geweest. En ook komt vast te staan dat de psychische schade van meneer het gevolg is van de bewuste televisieuitzending, dus van dat onrechtmatige handelen. In de cassatieprocedure gaat het met name nog om de vraag in hoeverre die psychische schade aan de veroorzakers daarvan kan worden toegerekend. En hoe zit het ook alweer? De wet bepaalt dat hij die ergens een ander een onrechtmatige daad pleegt, verplicht is de schade die die ander daardoor leidt te vergoeden. He, tussen de gedraging aan de ene kant en de geleden schade aan de andere kant moet dus een kausaal verband bestaan. En dit wordt ook wel het conditio sine qua non verband genoemd. En de toets die moet worden verricht is of de schade ook zonder de onrechtmatige gedraging zou zijn ontstaan. En is dat niet het geval, dan is het vereiste causale verband daarmee gegeven. Maar niet alle schade die in enig verband staat met de onrechtmatige gedraging moet voor rekening van de veroorzaker komen. Want dat zou niet redelijk zijn. Artikel 98 van boek 6 van het burgerlijk wetboek bakent daarom de omvang van de schadevergoedingsplicht af en corrigeert zo de blinde werking van het conditio sine qua non-criterium. En deze afbakening wordt de leer van de redelijke toerekening genoemd. Bij de vraag of een bepaalde schade voor rekening van de veroorzaker komt, zijn steeds van belang alle omstandigheden van het geval. En de wet die noemt als omstandigheden de aard van de aansprakelijkheid en de aard van de schade. Maar ook gedacht kan worden aan de mate waarin het gevolg, dus de schade, is verwijderd van de onrechtmatige gedraging en de mate waarin het gevolg te voorzien was. Een belangrijk gezichtspunt is dus de aard van de schade. En onder aard van de schade valt bijvoorbeeld letselschade, zoals ook psychische schade. En dat is in deze zaak aan de orde. In het algemeen wordt aangenomen dat letselschade eerder moet worden toegerekend dan zaakschade. Zaakschade is bijvoorbeeld schade aan een auto. En dat in zo'n geval aan de voorzienbaarheid niet al te strenge eisen mogen worden gesteld. Dat iemand bijvoorbeeld aanleg heeft voor psychisch letsel, staat er niet zonder meer aan in de weg om al dat letsel dan toe te rekenen aan degene die dat heeft veroorzaakt keer ik terug naar deze zaak. Het Hof heeft niet kenbaar bij zijn oordeel betrokken dat de televisieuitzending tot letselschade, namelijk psychische schade, heeft geleid. En dit terwijl die omstandigheid, zoals gezegd, relevant is bij de vraag of de schade aan de veroorzakers daarvan kan worden toegerekend. De Hoge Raad vernietigt daarom het arrest van het Hof. En een ander Hof dient het toerekeningsverband tussen de televisieuitzending en de schade opnieuw te onderzoeken.